Oké, okay, de vragen. Vrij naar poest. Even okay. kijken. Erg aantrekkelijk om iets uit het midden te trekken. Vraag. Wat is je favoriete karaktereigenschap? Wat is ook weer de goede vertaling voor het woord kindness? Uh, ja, vriendelijkheid. Ik, uh, ik, ik hou er enorm van als mensen aardig zijn. Gewoon aardig. Gewoon good people. Een hele aardige mensen. Dus aardig, ja. Kindness vind ik mooi. Wat is jouw idee van ellende? Kijk, daar gaan we al. Uh, mijn idee van ellende, ik denk dat dat volgens mij ieders idee wel is, dat is armoede. Armoede is het allerergste op de aarde. Wat is je favoriete bezigheid? Ja, behalve dan dat de obvious uh, ja, eten, reizen, vrije schrijven. Um... Ik denk mijn favoriete bezigheid, omdat ik het het meeste doe als ik in gezelschap ben, dat is kletsen en oude horen. Ik vrees dat, dat mijn favoriete bezigheid is en mijn vrienden zullen het beamen. Als je een aantal maanden ik heb een hele contemporaine vraag, als je een aantal maanden in quarantaine zou moeten, wat neem je dan mee? Maximaal drie dingen. Laten we er even van uitgaan dat je water hebt, en uh, rioleringen en een gevulde ijskast. Uh, drie dingen. Um, ik denk uh, um, iets te schrijven, iets te spelen. En als de quarantaine echt heel ingewikkeld wordt en heel lang duurt uh, misschien een stuk touw. En dat is in Waarom wil je dat mensen jouw boek lezen? Uh, kijk, ik, ik, ik schrijf mijn boeken om allerlei re re redenen. En een van die redenen is omdat ik um, op zoek ben naar schoonheid in de taal. Ik wil het ook echt mooi maken. Dat het er ook dus werkelijk mooi uitziet op de bladspiegel. Omdat het mooi klinkt. En dat de organisatie van mijn zinnen ja, mooi is. Dus ik denk de enige reden, rechtvaardige reden, die ik me even kan verzinnen... is dat je dan even, even uit de red race stapt. En je een paar minuten bezig mag houden met schoonheid. Ehm... Um, met je nieuwe boek A.D. heb je gekozen voor een historische roman. Waarom heb je dat gedaan en waarom op duidelijk afgebakende locaties als een schip en een eiland? Ik denk, ja, ik, ik hou heel erg van de afbakening. Van de strenge begrenzingen waarbinnen ik dan volledig vrij kan zijn. Ik, ik denk dat ik het nu ook weer heb gedaan. En zelfs veller dan, dan de andere keren. Dat ik echt dacht, ja schip en, en, en, en, en een eiland, dan heb ik daar in ieder geval al iets iets ferms omheen. Dat geeft mij de ruimte om op dat eiland, op dat schip, in die microcosmos, volledig uh, los te gaan. Waarom wilde je dit boek schrijven? Ik was in 2014 was ik in de Verenigde Staten. En dan was ik in Jamestown. Of, oftewel, uh, ze zijn daar nu um, de plek waar de Engelsen voor, voor het eerst zijn geland. Nu zo'n ruim 400 jaar geleden. Die zijn ze een beetje aan het heropbouwen. En dat wordt natuurlijk zo'n heel uh, Disney-achtig dorp. Maar als ik, als ik daar dan stond en ik zag hoe houtje touwtje alles was, er komt zo'n schip aan en het is maanden onderweg en dat komt daar en er is geen eten. En ze hebben, hebben, hebben bemoeite met de mensen die daar al wonen en op een gegeven moment beginnen ze elkaar op te, op te eten. Die settlers, die kolonialen, die, uh, je, je, je krijgt niet het gevoel dat het ze ooit gaat lukken. Maar, low and behold, je gaat 100 jaar verder, 200 jaar verder, 300 jaar verder... en ze zijn the boss of it all. Ze hebben iedereen vermoord en onderdrukt. En dat geeft me toen enorm aan om daar te staan. Op die, die plek waar, waar het begon voor, uh, voor uh, Noord-Amerika. Uh, Noord en ik dacht van, ja, waarom doet me dit zoveel? En daar bleef ik over nadenken. En, en het was uiteraard heel obvious, omdat ik zelf kom uit zo'n geschiedenis. Uit zo'n geschiedenis dat die rare Hollanders... Uh, honderden jaren geleden, da da daar kwamen. En, en, en eigenlijk, ja, het was allemaal houtje touwtje in feite, maar ja, uh, lopen een paar honderd jaar verder en ze zijn de bos of it all. En wat me ook enorm aangreep, was het idee van aliens. Als je een film hebt als War of the Worlds, uh, aliens komen. Wat gebeurt er? Uh, ze maken de mensen hier op aarde tot slaaf en ze stelen je grondstoffen. Nou, wat hebben de koloniale mogendheden gedaan? Ze maken je tot slaaf. En ze stelen hier grondstofstoffen. Dus, dus wij, de Nederlanders, de Engelsen, wij waren de aliens. En, en toen dat op een gegeven moment aan elkaar begon te zitten, dacht ik, ja, er is nu dit hier ga ik de komende vijf zes, zeven jaar aan werken. Oeh, um, voor mij zijn uh, boeken uh, uh, een grote happen uh, tijd. Dus, dus ik heb werkelijk geleefd en een weerslag van dat leven um, heb ik proberen te vangen in dit boek. Um, dus, dus, dus het is heel persoonlijk en um, altijd ontroerend als ik mijn, uh, mijn boeken in handen heb en ze zijn nog zo vers.